Dag Stefan, het nieuwe werkjaar is gestart, ook op de beurzen wereldwijd. Laat ons in deze eerste videoblog eens terugblikken op het voorbije beursjaar 2019. Om te beginnen, de Amerikaanse beurzen, hoe hebben die het gedaan het voorbije jaar? Wat moeten we onthouden? Ja, de Amerikaanse beurs heeft het opnieuw heel goed gedaan het voorbije jaar, ook zoals de, de jaren ervoor eigenlijk. De beurs in Amerika heeft ongeveer een rendement opgeleverd van 32%, wat toch een heel mooi rendement is. En dat is opnieuw gedreven door de grote tech-aandelen in de Verenigde Staten, Microsoft, Facebook, Apple, die allemaal goede prestaties hebben geleverd, ook vorig jaar. Vandaar die sterke prestatie. Zeer mooie resultaten in de Verenigde Staten. Wat is er op de Europese beurs geweest? Hoe hebben die het gedaan? Wel, Europa was ook goed natuurlijk. Europa daar heeft uh, bijvoorbeeld de brede index een rendement opgeleverd van ongeveer 28 procent. Dat is wel vier procent minder dan de Verenigde Staten. En eigenlijk, als we kijken sinds de crisis van 2009, in die elfjarige periode, heeft gemiddeld per jaar de Amerikaanse beurs het vier procent beter gedaan dan de Europese beurzen. Die financiële economische crisis die ligt ruim tien jaar achter ons. De Bel 20 die heeft vorig jaar zijn beste resultaat neergezet sinds die crisis. Mogen we stellen dat de beurzen wereldwijd die crash achter zich hebben gelaten? De meeste beurzen wel, in Europa, zeker in de Verenigde Staten. De Bel 20 is eigenlijk een beetje een uitzondering, want die heeft nog zijn niveau van 2007 niet terugbereikt. De meeste Europese indexen hebben dat niveau wel bereikt. En in de Verenigde Staten, wat we daar zien, is dat al in 2013 het niveau van 2007, het topniveau van 2007, werd verbroken. En dat kwam natuurlijk door het veel grotere winstherstel van de bedrijven dat we gezien hebben in de Verenigde Staten. Is de beurs nu duur geprijsd eigenlijk? Wel, wat opmerkelijk was vorig jaar, in en zeker ook in de Verenigde Staten, in tegenstelling tot de jaren ervoor, is dat de winstgroei in de Verenigde Staten heel beperkt was. Er was zelfs een lichte daling van de winstgroei eh, gedurende het jaar, ook in Europa trouwens. Desondanks zijn de beurzen sterk gestegen eh, vorig jaar, maar dat wil met andere woorden zeggen dat de beurzen duurder geworden zijn. Als we kijken naar de koers-winstverhouding van de Amerikaanse beurs vandaag, dan noteert die aan ongeveer 21 keer de winst. In Europa is dat minder 15 keer, maar ze zijn toch beide duurder. Geworden. Maar wat daar vooral opvallend is, is dat de, het verschil tussen de Amerikaanse beurs en de Europese beurs toch wel historisch zeer hoog is. Als we nu kijken naar 2020, de beurzen ja, die hebben een goede start gemaakt, maar er is geopolitieke onzekerheid nog altijd. De Chinese handelsoorlog met de VS, onzekerheid ook door het conflict in Iran nu. Wat verwachten we voor dit jaar eigenlijk? Wel, als we middellange en langere termijn kijken, dan blijft de Amerikaanse situatie, de structuur van de Amerikaanse markt, eh, toch beter dan die van de Europese markt. En dan kunnen we daar op middellange termijn toch hogere winstgroei verwachten dan in Europa. Nu, specifiek voor 2020 kan dat natuurlijk op korte termijn ook anders zijn. En dan misschien vooral omdat 2019 ook een moeilijk jaar was in Europa. Als we kijken naar Europa, vorig jaar we hadden we toch de handelsoorlog die Europa negatief beïnvloed heeft. Brexit, de automotive sector die in Europa toch een belangrijker impact heeft dan in de Verenigde. De dus wat dat betreft zou 2020 voor Europese beurzen en voor het winstherstel ten opzichte van 2019 misschien niet zo slecht zijn. Stefan, hartelijk bedankt voor dit gesprek en graag tot de volgende keer. Graag gedaan.